De opluchting die ik nu na twee dagen uh, superrelatieweekend ervaar is de opluchting van ik mag er zijn. En ik kan een relatie aangaan en het kan een goede relatie zijn en een gezonde relatie. Het kan zelfs een superrelatie zijn. Aangezien ik nu zoveel informatie heb meeghad over wie ik ben en wie ik wil zijn en waar ik naartoe ga. En de missie die ik heb en de magneet die ik ben geworden, dat gaat ook gewoon degene aantrekken die bij mij past. En degene die bij mij hoort en onze kernwaarden elkaar aanvullen en versterken. Dus ik heb echt zoiets van oké okay, al die angsten heb ik nu echt kunnen laten gaan. En ik heb wel dus gezegd, oké, okay, nou, let's go, mannen, kom maar op.